Sintje. Kijk eens. O oh, Masha, kijk eens. Sintje. Kijk eens. O oh, Masha, kijk eens. O oh, Masha, precies tegen de zon in. Hé. Hey. Oh, Kom eens, Masha. Sintje! Kijk eens, Mascha! Hey. Deze is voor jou, de grote is voor jou, de kleine mag jij. Hé! Hey. Hé! Hey. Oh, Masha. Sintje! Sintje! Oh, Sintje! Hé, hey, Masha. Oh, Masha. niet trappen, Sintje! Masha. Oei, jullie zakken zijn helemaal leeg. Er zit niks meer in en dit is voor de polies natuurlijk. Oh, Bem Bem. Kom eens, Bem Bem. Oh, Bem Bem. Hé, hey, Brabantje. Hé. Hey. Oh, Brabantje. die balken is kapot gegaan. Hé, hey, Masha. Sintje. Hey!